De helster in Elst wordt definitief vervangen, herdenkstenen geplaatst bij laatste woningen van Joden voor de oorlog en speciale lifestyle coaching voor queer personen. Het is officieel. Er komt een nieuw multifunctioneel sportcentrum in Elst. De helster wordt vervangen door een spiksplinternieuw sportcentrum. Vandaag werd de overeenkomst getekend door de wethouder en de aannemer. Nou, we hebben vandaag de koop- en bouwovereenkomst uh, getekend voor het nieuwe multifunctionele sportcentrum. Dus de helstige en het zwembad en sporthal gaat vervangen worden. Ja, wij zijn als aannemer zojuist uh, uh, gecontacteerd om uh, de realisatie van het. Uh, projecten op ons te nemen. Dus zowel het ontwerp als de realisatie van het sportcentrum. Nou, wij gaan natuurlijk nu met het ontwerpteam gaan wij het plan verder uitwerken naar een definitief ontwerp. Vervolgens zullen wij de bouw moeten indienen. En als dat proces doorlopen is, dan hopen wij maart 2024 te starten met de bouw. Het nieuwe sportcentrum komt bij het station in Elst. En dat die nieuwe er komt... Is hard nodig. Het is op. Hij is van 1974, dus het bad is op. Dus de gemeenteraad heeft in 2019 al besloten tot een nieuwbouw. En vandaag hebben we de aannemingsovereenkomst getekend. En in 2025 gaat hij open. Hij gaat bij uh, het station in Elst, de stationsomgeving, tegenover de nieuwe uh, ziekenhuis Rijnstaten gaat hij gebouwd worden. Een prachtig uh, nieuw sportcentrum. Daar komen jaarlijks 150 tot 200.000 bezoekers en die kunnen dan zwemmen, sporten, bewegen en ontmoeten. Het is een prachtig nieuw duurzaam gebouw en uh, dat past helemaal bij het stationsgebied, de entree zeg maar, van Elst. Dus het wordt prachtig. Een heel nieuw sportcentrum is er natuurlijk niet zomaar. Dat kost, naast geld, ook een hoop tijd. Ja, het, het bouwproces, de echte realisatie start in, in maart 2024. Dus dan komen letterlijk de, de graafmachines op de, de bouwplaats. Dan gaan we de, de basins, het betonwerk maken. Vervolgens de realisatie van het zwembad en de hele afbouw. Daar zijn we ongeveer anderhalf jaar mee bezig. En dan is er nog een twee, drie maanden tijd voor de inrichting van het zwembad. En dan kan het eind 2025 in gebruik genomen worden, is, is nu de planning. In 1974 heeft de toenmalige burgemeester Sportcentrum De Helster met een duik in het zwembad geopend. Maar of dat deze keer ook gaat gebeuren, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, ik wil het best toezeggen. Ik heb daar geen probleem mee. Dus ik kan wel duiken inderdaad, maar een burgemeester van Hoven tot Westervlier heeft inderdaad dit zwembad in 1974 geopend met een koene duik. Dus dat uh, gaan wij waarschijnlijk uh, samen ook proberen. Hè? Dus uh, de bouwer en ik. Nou, daar moet ik eens even over nadenken. Dat, uh, wij hebben een hoop collega's bij Burgon Bouw, dus uh, het kan zomaar zijn dat ik dat uh, een collega laat doen. Uh, maar uh, wie weet. Bij acht Nijmeegse woningen zijn woensdagmiddag zogenoemde struikelstenen geplaatst. Dit zijn vierkante steentjes met een goudgele bovenkant van Missing. Ze worden geplaatst voor het laatst vrijwillig gekozen woonadres van Joden... ...die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd. Op elke steen staat de naam, geboortedatum, datum van deportatie en sterfdatum... ...van degene die is vermoord. Stolpensteinen, we hebben er net één hier gelegd. Stolpensteinen worden in heel Europa gelegd voor de slachtoffers van het naziregime. En op de eerste plaats, de, ja, de Joodse vervolgden die... Uh,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 Dus, uh, en ook van de nabestaanden zeg maar, die zichzelf weer hebben herpakt na zo'n gebeurtenis. Dat vind ik wel een inspirationeel verhaal. Zometeen in het RN7 Regio nieuws. Lifestyle coach Sus vindt dat er meer aandacht moet komen voor ondersteuning aan mensen die zich als queer identificeren. Hij ontwikkelde daarom een queer lifestyle programma. Er is een tweede verdachte aangehouden naar aanleiding van het steekincident in Lent. Het steekincident vond plaats op dinsdag 21 maart... en hierbij kwam een 29-jarige man uit Nijmegen om het leven. Afgelopen dinsdag is een 23-jarige vrouw uit Nijmegen aangehouden... wegens betrokkenheid bij het steekincident. Na deze tweede aanhouding gaat het onderzoek verder. Enkele uren na het steekincident op de Lentse warande werd al een man van 30 uit Wiege aangehouden. De 1100 huishoudens in de gemeente Beuningen die eerder al 1300 euro energietoeslag hebben ontvangen... ...krijgen binnenkort opnieuw 500 euro uitgekeerd. Al weg juli komt daar nog eens 800 euro bij. Dat heeft Beuningen woensdag bekendgemaakt. Het gaat om mensen met een inkomen tot 120 van het minimum... Het geld wordt automatisch overgemaakt. De 1100 huishoudens hoeven daar dus niets voor te doen. In Nederland gebeuren nog te veel verkeersongelukken waarbij fietsers betrokken zijn. Hier moet snel iets aan veranderen. Het Radboud UMC gaf vandaag daarom voorlichting op Basisschool Klein Heijendaal over het belang van een fietshelm. Vandaag spreken we met Tim Frenzel.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 Daar doen de Radboud Universiteit en Stichting Vizier elke twee jaar onderzoek naar. Het gaat dan om de provincies Gelderland en Overijssel. Hiermee komt er meer zicht op waar ondersteuning nodig is voor deze groep. Lifestyle coach Sus vindt dat er meer aandacht moet komen voor ondersteuning aan mensen die zich als queer identificeren. En daarom ontwikkelde hij een queer lifestyle programma. Ja, dit is wat ik aanbied.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 Ja, het mag geen nieuws meer zijn dat het weerbeeld van deze week wat positiever werd ingezet dan het daadwerkelijk wordt. Vandaag hadden we daar nog niet zo'n last van en werd het met 13 graden en veel zon nog best een aardige dag. Morgen komen we helaas wel even in een korte dip terecht. Het is merkbaar een stuk frisser met maximaal 11 graden en ook valt er van tijd tot tijd wat regen. De dagen erna krabbelen we langzaamaan weer wat terug. Het zal nog even wat wisselvallig blijven...